We gaan op deze chique locatie de balans van de leefomgeving aanbieden... ...aan minister Schulz. En daar heb ik een hele hoge verwachting van. De balans van de leefomgeving is de tweejaarlijkse peilstok, noemen we dat... ...voor het kabinet en voor de, het parlement, maar ook voor de samenleving... ...waarin we aangeven hoe het met de leefomgeving in Nederland gaat. Uh, hoe effectief het beleid is geweest. Dus we geven echt een thermometer richting beleid en politiek. Studentenplanologie. Dat is gewoon een beetje geïnteresseerd in het pakgebied. Dus daardoor zijn we hierheen gegaan. Uh, ik werk bij het ministerie van Economische Zaken. En uh, wij zijn geïnteresseerd in de resultaten van het balans. Van harte welkom bij de Nacht van de Leefomgeving, georganiseerd door het voor de Leefomgeving. We gaan vanavond met elkaar het gesprek aan over de balans. We gaan een aantal onderwerpen aanraken, want we hebben veel onderwerpen te bespreken. En het doet eigenlijk geen recht wat allemaal in de balans staat. U, u moet het gewoon echt van gaan lezen. Maar um, we willen u toch een beetje een voorproefje geven. Dames en heren, hoe kan het nou zijn dat de ene deskundige zegt dat het goed gaat met de leefomgeving, en de andere zegt dat het niet goed gaat? De balans van de leefomgeving is voor dit jaar een pijlstok waarin we allerlei statistiek naast elkaar zetten. Waarin we soms voorop lopen en soms achteraan. Wij zijn de generatie die als eerste de reële effecten van klimaatverandering ondervindt. En wij zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dat is de challenge of a lifetime. De toekomst, dames en heren, is nu. Denk voorbij 2020. Laten we die kans pakken.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 En vergeet u niet, het is een grote generatie, het is een grote naoorlogse generatie en ze zijn overwegend kopers. Dus er gaan dan veel koopwoningen ook vrijkomen op de markt. Uh, dan hebben we hebben de volgende vraag voor u. Wat is de belangrijkste waarde van natuur in Nederland voor u en de tijd gaat nu in? Wat leuk, een, een plek voor dieren en planten, die had ik niet verwacht. En natuurlijk, kapitaal is een begrip wat de uh, uh, afgelopen periode, de afgelopen uh, paar decennia, uh, opgang is gaan doen. En waarmee men. De mensen die dat begrip gebruiken, en wij hebben dat overgenomen, uh, proberen te laten zien dat die natuur meer is dan die plantjes en beestjes. En meer is dan uh, iets waar je uh, heel voorzichtig mee om moet gaan, waar je vanaf moet blijven, waar je vooral niet aan mag komen. Maar dat we ook gewoon uh, nut hebben van die natuur. Wij zien ook dat heel veel jongeren steeds meer behoefte hebben om te weten wat ze eten, waar het vandaan komt. En Je zegt net... Uh, dat stadslandbouw niet uh, de wereld voedt, uh, da daar kunnen we het over hebben. Maar ik denk dat het voornamelijk ook als functie heeft om te laten zien waar het eten inderdaad vandaan komt. En dat heel veel mensen dat weer willen weten. Klimaatverandering is super lastig. Uh, Gabriel Metcalf is uh, directeur van Spur uh, onderzoeksinstituut in San Francisco, waar ik mee samenwerk. Uh, die zegt dat het ongeveer het meest ingewikkelde is, want het is zo langzaam. Sandy liet die kwetsbaarheden en afhankelijkheden van de regio keihard zien. In our face. We wisten uh, meteen hoe lastig het was. Maar het creëerde ook een momentum. Dames en heren, het is een eer voor mij om te mogen spreken voor het planbureau voor de leefomgeving. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende de organisatie niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, het gaat om schetsen wat er gaat gebeuren. En dat, dames en heren, is om twee redenen verheugend. Kijk, schetsen is altijd goed. Ja. het is maar schetsen. De, de slotzicht van de inleiding luidt, de toekomst is nu. Uitropteken. En dat klinkt prachtig. En ik begrijp de symboliek. Maar het is niet waar. Dames en heren, ik ga het u uitleggen ook. Nu is nu. Ja! En de toekomst, die komt nog. We hebben ook het Ik vond het zeer informatief. Alleen een kleine, uh, kritische noot van uh, maar wat gaan we nu doen? Wat ik vooral heel knap vind is dat. Door deze manier van presenteren, een onderwerp wat toch heel weinig mensen wellicht aanspreekt, zo enorm hip en uh, swingend gebracht wordt. Dus daar heb ik heel veel bewondering voor. Mijn mening is niet zozeer veranderd. Ik geef wel weer uh, stof om over, uh, over na te denken. Ik had wel een slag extra verwacht. Want heel veel thema's al wel aan het spelen zijn. Ik uh, had niet echt een aansproken verwachting. Ik was gewoon benieuwd. En ik vind het heel erg leuk dat nu alles bij elkaar wordt gebracht en dat er ook even verder wordt gekeken. Ik vond het een geweldige dag. Dynamische avond.